Daar zijn we dan weer met de nieuwe NEC-update. Het is woensdag. Is het gevoel al een beetje gezakt? Is het uh, al een beetje weggeëpt? Ja, die klap kwam hard aan na afgelopen zondag. Die 1-4 tegen Vitesse. Zo ook natuurlijk bij de selectie van Rogier Meijer. Maar goed, er komt weer een volgende wedstrijd aan. Zaterdag staat FC Groningen op de planning. Dus de ploeg van Rogier Meijer is weer hard aan het trainen. Op het veld ook weer schenen. Jasper Sillissen. Daar ging het natuurlijk veel over na die wedstrijd tegen Vitesse. Hij staat ook weer op het veld. Maar wie ontbreekt er dan? Ja, kijk maar. ja, Nee, geen tananen. Die ontbreekt. En ook Kelvin van staat niet op het veld. Beiden. En dan Philip Sendler en Joris Kramer. Die trainen nog apart samen met Robin Roof. Vrijdag zijn we er met een langere update. En dan natuurlijk ook de interviews. Ondertussen blijf je op de hoogte van al het nieuws. Even op mijn Twitter-account. Volg me eventjes daar. Graag tot de volgende update.